D66 zet vol in op onderwijs waarmee we mensen klaarmaken voor de toekomst. Zo willen we de kansen, waardering en talenten van mbo-studenten verder tot hun recht laten komen. Ook willen we een betere samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen om de overstap makkelijker te maken. Daarnaast willen we het normaler maken om op een latere leeftijd een nieuwe opleiding te beginnen. Het maakt namelijk niet uit wat je leeftijd is, je bent nooit te oud om te leren. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.